Elke baan heeft leuke en uitdagende taken, taken die je misschien saaier vindt. Hoe kan het nou dat sommige mensen daar met meer plezier aan werken dan anderen? Mijn naam is Serena van Wijmeren en ik heb onderzoek gedaan naar playful work en sportdesign. Sommige mensen denken dat er een scheiding is tussen spel en productiviteit. Ik denk dat het juist elkaar in de hand kan werken. En ik denk dat playful work design een hele belangrijke rol kan spelen in het welzijn en langdurige inzetbaarheid van medewerkers. Mensen denken dat moet ik gaan vinger verven op kantoor, maar dat is echt niet zo. Playful work design is een cognitieve gedragsinterventie. En er zijn twee manieren om het toe te passen: designing van, dus dan moet je denken aan humor, fantasie of designing competition, toevoegen van nieuwe regels. ...of het stellen van doelen voor jezelf. We hebben dit onderzocht door middel van een dagboekstudie in de context van werk. De belangrijkste onderzoeksresultaten is dat zowel de zuiding van als de in competition... ...positief samenhangen met flow, dus je krijgt er meer in de momentervaring. Dit leidt tot betere prestatie, maar ook diepere betekeniservaring in het werk. We hebben ook een parallel getrokken met Playful Sports Design... ...omdat werk en sport op veel vlakken vergelijkbaar zijn. En we zien ook in de resultaten terug dat het op dezelfde manier functioneert... ...maar ook dat dezelfde uitkomsten leidt. Wat we hebben geleerd is dat sommige werken van natuur al Playful Work Design doen, maar er zijn ook mensen waar dat minder van natuur komt. En daar zou een gedeelde verantwoordelijkheid kunnen liggen, zowel bij de werknemer als bij de werkgever, om proactief aan de slag te gaan met Playful Work Design. Een voorbeeld van Playful Sport Design is je inbeelden dat de trap die je op moet lopen een piano is en dat jij een deuntje aan het spelen bent. Bij Playful Work Design gaat het er niet om dat je taken helemaal anders worden of dat je het naast je taken moet doen. Je houding naar taken wordt anders waardoor je werkervaring positief wordt beïnvloed. Bij de designing van kan je bijvoorbeeld denken aan een leuke object in beeld zetten tijdens een Zoom call om een gesprek over te beginnen, je collega's een paar keer aan het lachen maken, bij zijn in competition zoveel mogelijk e-mails binnen een uur beantwoorden of jezelf uitdagen om minimaal één kritische vraag te stellen bij een presentatie. Wat ik heel erg tof zou vinden als meer mensen van Playful Work Design afwisten en wisten hoe ze naartoe moesten passen, zodat ze zelf hun werkplezier, maar ook hun welzijn op de werkvloer kunnen vergroten.